Hey Nikki. Hallo. Wat zullen we doen? Een voetje, een elleboogje, een voetje. Een voetje denk ik. Een voetje. Oké. Okay. Hoi. Hey. <laughs> Welkom. We gaan het vandaag hebben over, uh, over ontwerpend onderzoek of eigenlijk verbeeldingskracht, want jij hebt de afgelopen maanden bij het ratenau Instituut Klopt. was je artist in residence. Klopt. En nou ja, dat is een instituut, een onderzoeksinstituut waar ze uh, wetenschappelijk onderzoek doen naar uh, de impact van technologie, maar ook van wetenschappelijke ontwikkelingen op de maatschappij, op de samenleving. Dus alles van, van, van immersieve technologie, waar we zo nog verder over gaan hebben, tot aan radioactief afval. En um, misschien is het leuk om eerst even iets meer over jou te weten. Dus, ja. wil je even vertellen, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben uh, Nikki Liebrechts. En als ontwerper hou ik me bezig met complexe onderwerpen, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die ik verpak in toegankelijke ervaringen. Eigenlijk om die onderwerpen meer begrijpbaar en bespreekbaar te maken. En eigenlijk vanuit die gesprekken kunnen we dan nadenken over de oplossingen van morgen. Ik denk dat er een heleboel van die ontwikkelingen, uh, dat die eigenlijk het gevolg zijn van beslissingen die worden gemaakt, uh, zonder dat er heel veel mensen aan meebeslissen eigenlijk. Hè? Dus, uh, of dat nou dus die ontwikkeling van die technologie is, of een nieuw soort beleidssysteem. En ik vind het belangrijk dat de mensen die de gevolgen van zo'n ontwikkeling dragen, dat die eigenlijk ook mee kunnen beslissen daarover. Ja. Dus dat dat niet alleen is dat je de gevolgen draagt, maar dat je daar zelf ook in kan handelen. Ja, ja. ja, ja mooi en heel belangrijk. Ik denk ook dat is natuurlijk ook de reden dat jij en Setup uh, het goed met elkaar kunnen ja, vinden. Zeker. Want ja, wij maken ons daar ook uh, druk over. Uh, via Setup ben je dan bij dat, bij dat Raaddenouw-instituut terechtgekomen. Yeah. En uh, ja, dan ga je dus daar een onderzoek doen als ontwerper tussen yeah. allemaal wetenschappers. Hoe, uh, hoe was dat? Ja, ja ik, ik kon eigenlijk aansluiten bij een onderzoek wat al liep. Uh, een onderzoek rondom immersieve technologie. En uh, mij zei het ook niet zo heel veel op het begin, dus ik moest vooral heel hard meehollen met de rijdende trein van het onderzoek die uh, al aan het doordenderen was. Uh, maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is ontwerpeisen opstellen rondom immersieve technologie. En hoe die in uh, onze maatschappij geïmplementeerd gaat worden. Dus de immersieve technologie, dat is eigenlijk de digitale wereld die de echte wereld binnendringt. En immersief betekent ondergedompeld. Dus eigenlijk word je in de echte wereld half ondergedompeld in ja. die digitale wereld. Want wat, wat valt onder immersieve technologie? Kan je voorbeelden noemen? Ja, dat zijn dingen als voice assistants die de hele tijd meeluisteren. Uh, iets als Augmented Reality of Pokémon Go die over het plein heen rennen. Ja. Uh, dus eigenlijk overal waar die digitale wereld uh, ja, verbonden is met de fysieke wereld. Ja, ja. ja dus eigenlijk alles wat een, een laag over de realiteit heen legt. Ja, en eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je met je zintuigen niet altijd meer weet wat is nou echt ja. en wat is nou nep. Uh, dus dingen worden nep-echt uh, en dat stukje nep-echt, Daarin is het belangrijk dat we daar proactief mee aan de slag gaan. Ja. Dus niet op het moment dat we er last van gaan krijgen, eh, pas een discussie over hebben. Ja. Maar dat we eigenlijk met z'n allen samen nadenken van hoe willen we dat eigenlijk voor ons zien. Want het kan ook een heleboel mooie dingen met zich meenemen. Ja. Hoe gaan wij in dit gesprek komen dat we er ook echt iets mee hebben? Ja, dat doe ik dus eigenlijk met, met mijn ontwerpmethodologie. Dus dat doe ik met dat framing en reframing. Okay. Dus dan zeg ik eigenlijk, wat als het onderwerp als dit zou zijn? Wat als die bijvoorbeeld die immersieve technologie, Ja, wat als dat als ongedierte zou zijn, wat hier rond zou hangen? En uh, wie zou het dan bestrijden? En is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente, omdat het in deze ruimte is? Dus je, je kan een ander soort kader nemen om naar dat onderwerp te kijken. En daaruit ontstaan nieuwe vragen en nieuwe gesprekken. Oké, okay. okay, dus we moeten op zoek. Naar een metafoor voor de impact van immersieve technologie op de publieke ruimte of op ons leven. Ja. Dus dat is wat we gaan doen? Ja. Oké. Okay. Nou, dat gaan we doen. let's go dan. <laughs> <laughs> Waar gaan we heen? Daarheen? Ik weet het niet. Ja? Dus, we moeten op zoek naar een metafoor. Mm -hmm. Ik vind het nog een beetje moeilijk. Ja. Je hebt net wel voorbeeld gegeven van ongedierte. Ja. Maar heb je er nog één? Ja, zeker. Ja, we staan hier niet voor niks in de plantenwinkel. Uh, een van de metaforen die ik heb uitgeprobeerd is of immersieve technologie kan zijn als de planten in ons huis. Dus die digitale wereld die rondhangt in ons huis, kan het een beetje als die planten zijn. Kan je je voorstellen dat misschien deze planten uh, de digitale werelden zijn waar je je in kan begeven? Dus dat dit staat voor je, voor je Facebook of je Instagram en uh, misschien je LinkedIn profiel. En dan is de vraag van, uh, wat zeggen die planten daar dan over? Dus uh, deze plant lijkt bijvoorbeeld verzorging nodig te hebben. Is het dan ook zo dat we onze digitale profielen moeten verzorgen? En deze plant gaat dood, maar gaat dat profiel ook dood? Of blijft dat er voor altijd bestaan? Dus eigenlijk die, die vertaling van die vragen uit die analogie naar uh, immersieve technologie... Die stelt ons in staat dus om dat complexe onderwerp verder uit te pluizen. Ja, dus, ja dus, dus eigenlijk door het met iets te vergelijken wat we nu kennen, ga je er andere vragen over stellen. Ja, en wordt het ook dus iets waar je andere experts bij kan vragen. Okay. Want een bloemist weet misschien een heleboel over verzorgen. Ja. Dus misschien kan hij ook wat vertellen over hoe we voor onze digitale profielen zouden moeten zorgen. Ja, want dat, maar dat is ook iets wat jij hebt gedaan, toch? In jouw, ja. in jouw uiteindelijke uh, ja. de cookshow. show. Ja, de cookshow show die ik heb georganiseerd. En ja, Dat klap wel een beetje ja, hè, over de uiteindelijke analogie. <laughs> uh, maar daarin heb ik eigenlijk gekeken hoe kunnen we expertise buiten de wereld van immersieve technologie. Ja. Hele goede vragen laten stellen over die technologie. Ja. En uh, door het gelijk te stellen aan iets anders, of dat nou ongedierte is, ja. of een plantenwinkel, of uh, uh, ja, ik noem maar wat een lek in een gasleiding, ja. die heb ik ook uh, voorbij ja. uh, laten komen, ja, kunnen we gaan kijken wat als het zo zou zijn ja. en welke vragen komen eruit komen. En dan dus tot nieuwe gesprekken komen. Het klinkt inderdaad super futuristisch, dat, dat idee van immersieve technologie. Maar je gaat toch naar planten en zo. Maar dat, heeft dat ook als reden dat je mensen er nu bij wil kunnen betrekken? Ja, ja ik denk het wel. Dus zeg maar dat idee van, uh, van dit onderwerp, dat het iets heel erg futuristisch is. Ik denk dat dat een beetje afbreuk eraan doet dat het nu al kan. Ja. Dus je hebt nu al uh, dat je met je noise cancelling headphones... Uh, geluid van de omgeving kan monitoren en wegfilteren. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat je bepaalde geluiden wel zou kunnen horen. Ja. En als een bedrijf jou een gratis koptelefoon geeft, maar je hoort nog steeds die reclames. Of weet je, de, het is niet zo dat voor, qua techniek is er niet heel veel meer, zijn er niet heel veel meer stappen die we moeten doen. Nee. Uh, maar zolang het lijkt alsof het iets is wat je pas in 2050 of zo kan gaan doen... dan blijft het iets in de toekomst en dan hoef je er ook nu nog geen zorgen over te maken. Nee. En eigenlijk wat we met dit project willen zeggen is... laten we er nu al een gesprek over hebben. Ja. Laten ja. we zorgen dat we voor zijn dat er dingen gaan gebeuren die niet voor ons fijn zijn. Nee. dat we samen kijken hoe, wat voor een toekomst willen we eigenlijk. Ja, ja, maar ja, dus, ja. en dat ook vormgeven vanuit dat iedereen mee kan praten. Ja. ja. ja. En, maar ja, dus om dat te doen heb je dus wel een metafoor of een analogie nodig of een reframing die dan dus werkt. Ja, ja. dan hebben we een vruchtbare metafoor nodig. Ja. Dus dan moeten we daar toch nog even naar op zoek, want de planten waren het uiteindelijk niet, toch? De planten waren het uiteindelijk niet. Ook kwamen nee. daar interessante vragen uit. Ja. Nou ja, het was zoeken naar eentje waar we helemaal in los konden gaan. Ja. Ja, de metafoor die werkt was een kookshow. Ja. Ja, ja eigenlijk omdat je uh, die, die techniek van immersieve technologie gelijk kan stellen aan het koken van eten. Dus als jij uh, met je telefoon een Instagram filter ziet, dan verzamelt je telefoon eerst de ingrediënten. En die verwerkt die, die ingrediënten en vervolgens kan je die met je zintuigen in je opnemen. Dus die stap van... Meten, modificeren interacteren, die zie je ook uh, ja, die zie je bij immersieve technologie, maar ook bij koken. Dus je zet je ingrediënten klaar en je bewerkt het en je eet het op. Uh, maar dan krijg je dus dat je in plaats van je data alleen ziet, ineens ook aan je data kan proeven. Ja. En al die handelingen rondom proeven, dingen als persoonlijke smaak, etiketten, hoe ga je daarmee om, die krijgen ja. ineens handen en voeten in een kookshow. Ja. Dus ineens kan je een interactie aangaan met dat onderwerp van immersieve technologie. Ja. Uh, met hele andere zintuigen en hele andere experts. Ja, want ja. jij hebt dat op een gegeven moment ook gedaan. Dus je ja. hebt ook mensen uitgenodigd met verschillende expertise's, want dat kon toen, want je hebt dan ineens de spullen of de... ja, je hebt het materiaal om erover te praten. Ja, ja. En een van die dingen, handelingen, gaan we ook even doen, want dan kan je het gewoon ook zien. Hoe werkt deze ja. uh, analogie? Maar uh, daar moeten we even wat voor pakken, geloof ja. ik. Zullen okay. we het doen? Ja. We hebben hier een stukje digitale wereld voor ons liggen het profiel van uh, setup op ja. Instagram, ja. Uh, maar dat blijft natuurlijk alleen maar binnen die iPad ja. uh, bespreekbaar. Dus wat we ook gewoon kunnen doen is het een vorm geven. Ja. En ja. dan ligt het ineens voor onze neus. Ja. En uh, misschien moeten we het we nog op smaak het brengen. hem Even mooi maken zo. Maak hem even mooi, zodat het lekker overeenkomt. Ik denk, de setup saus is... ik denk dat het nog een iets feestelijker profiel is dan, uh, dan hoe het zich nu presenteert. Zo. Hartstikke gezellig. Komt ik het een beetje het... overeen met hoe je hoe je setup voor je ziet? Of moeten we nog verder ingesneden worden? Nou, ik denk... Het enige... Kijk, de, de spikkeltjes en de rode saus en... Dat het lekker feestelijker uitziet, dat klopt denk ik wel. Maar ik denk dat, dat pudding, die echt die puddingvorm, die traditionele puddingvorm, die past niet zo. Dus niet zo ik denk, traditioneel. Ik denk dat we daar wel iets aan moeten gaan doen. Ja, nou kunnen we gaan snijden. Oké. Okay. Ja. En dit heb ik dus ook in de kook zo gedaan met ja. allerlei gasten. Uh, dat snijden ging ik bijvoorbeeld doen met een plaschirurg. Die heel erg thuis is in de wereld van snijden eigenlijk. Ja. Uh, maar wat hij me bijvoorbeeld vertelde is dat... Uh, ja, dat je online natuurlijk onbegrensd jezelf uh, kan maken en opnieuw maken. Ja. Dus die, uh, deze pudding, die, die heeft een einde. Op een gegeven moment zakt die in elkaar. Ja. En waar zit de begrenzing aan onze maakbaarheid in de echte wereld? Ja. Dus dat is eigenlijk een vraag die dan op tafel komt met die kookshow-handelingen. Met die ja. Ja. En uh, het is trouwens ook heel leuk om die plasjurg te zien genieten van een perfect symmetrisch staartje. De... Ja... Ja, ik heb het ook gezien. En wat ik heel treffend eraan vond, was dat in de echte wereld... hij heeft een soort morele code, zeg maar, als plastic chirurg. Dus als mensen snel bij hem terugkomen, is het lekker. Ja, het smaakt ook naar zijn denk ik. Ja, dat denk ik ook. Als, maar als mensen snel bij hem terugkomen, dan... hij heeft altijd een startfoto, bijvoorbeeld. Van, ja. hé, hey, maar je hebt al één verandering gehad, je hebt al één keer filler in je lip of zo. En toen, ja, voor mij was dat wel echt een aha moment. En ook doordat jullie er fysiek in aan het snijden wa waren, de vraag inderdaad van wanneer is het genoeg, wie gaat daar eigenlijk over? Dat vond ik heel interessant. Ik dacht, ja. oké, okay, ik heb eigenlijk nooit over nagedacht wie hierover gaat voor ja. in de online wereld. Dat hebben we niet bedacht en we weten wel dat als iemand in je gezicht aan de slag gaat, dat daar zijn regels voor, zeg maar. We hebben voor alles wat echt is, hebben we eigenlijk gewoon heel veel regels, of misschien in dat etiketten wat jij, uh, wat ja. de de, de is. Dus ja, ik denk, uh, ik vind dat heel mooi. Ja. Zeg maar, ik denk eigenlijk dat door dus die handelingen te doen in die kookshow, dat je ineens op vragen komt. Uh, die je dus niet verzint als je alleen maar binnen die digitale wereld blijft. Nee. En, uh, en eigenlijk zijn het misschien dus die vragen die dan op je bord komen, die juist interessant zijn om te stellen, omdat die nog niet eerder gesteld zijn. Nee. Die komen uit zo'n andere wereld dan die, dan die digitale wereld. Ja. Zijn jullie al klaar met de, de ja. video? Ja, bijna, maar niet helemaal. Um, want... We hebben jou eigenlijk nog even nou, nodig. Shoot. Wij hebben net besloten dat het een succes was om Nicky aan het ratenau instituut te koppelen. Mm. Maar wat vond jij ervan? Vond jij het een succes? Nee, nou, Ik vond het ook een uh, groot succes. Maar het was voor mij natuurlijk geen verrassing dat dit een succes zou worden. Okay. Dat Nicky heel goed past in het type ontwerpers wat wij al jaren bij Setup uh, betrekken. Om met ontwerp nou ja, de dagelijkse toekomst van technologie tastbaar te maken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mm. Maar kun je daar dan nog even toch even ietsjes over uitweiden? Nou, volgens mij in de video hadden we het over ontwerpend onderzoek als discipline, die ook een manier is om ja. Nou ja, naast wetenschappelijk onderzoek ook op een andere manier kennis uh, te ontwaren. En tot, uh, nou ja, tot je ontwerpers niet zozeer moet zien als uh, mensen met van die hornbrillen die doosjes ontwerpen waar problemen in passen, maar juist uh, ontwerpers die een soort van lensjes maken om die problemen zichtbaar te maken en bespreekbaar te maken voor een uh, breed publiek. En dat je nou ja, met Pudding een soort van iconische beeldtaal kan vinden om uh, nou ja, door verschillende lagen van de bevolking met verschillende mensen met verschillende belangen een uh, zelfde gesprek te hebben over dit soort nou ja, complexe thema's. Ja. En ik denk dat nou ja, de discipline ontwerpend onderzoek heeft daar veel meer uh, nou ja, kleur op zijn palet dan dat je als wetenschapper zou hebben. En daarom denk ik dat het een heel mooi succes is om uh, nou ja, het huwelijk tussen ontwerp en wetenschap om daar uh, mee samen te werken. Oké, okay. neem je drankje ja. en uh, ga lekker verder. Dan ronden wij het even af. af. Dank ja. je. Wat, wat rest er nog? Nou ja, er rest niks meer. Zullen we maar gaan afrassen? Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Laten we het doen.